Um, we gaan naar de volgende lector. Uh, dat is Johan Versendaal van de Hoogschool Utrecht. Hij is lector betekenisvol digitaal innoveren. Uh, en ook hij heeft een uh, geweldig verhaal. Dus Johan, de uh, floor is yours. Okay. Het is in eerste plaats een ontzettende eer om genomineerd te zijn. Dus dank, dank daarvoor, ook voor alle mensen die daarachter hebben gezeten. En ik vind het hartstikke leuk om iets te vertellen van mezelf en van het lectoraat waar ik aan verbonden ben en waar ik leiding aan geef. Ik ben een van de digitaliseringslectoren. Er zijn er een aantal op Hogeschool Utrecht en dat heeft ook alles te maken met het feit dat Hogeschool Utrecht digitalisering als een... Een zwaartepunt heeft. We hebben te maken met allerlei maatschappelijke opgaven. Ik had er onlangs zelf nog één. Ik ben verhuisd en uh, dat is best een plus. Um, uh, maar in de regio, in de landen, wereldwijd hebben we te maken nu met, uh, met covid. We hebben te maken met uh, het klimaat. We hebben zaken als uh, uh, mobiliteit, uh, vergrijzing... Die onze aandacht vereisen en digitalisering zou daar wel eens een oplossing uh, voor of deels een oplossing voor kunnen zijn, maar uh, misschien ook niet en uh, misschien in, uh, in beperkte mate. Dus we zoeken naar, uh, naar wegen in ons lectoraat om te kijken van hoe kan digitalisering, uh, digitale innovatie nu, nu vormgegeven worden, if at all. Uh, en uh, onder welke condities <kliek> en wat is daarbij belangrijk? Uh, dus vandaar de focus van ons lectoraat op, uh, op die digitale innovaties. Uh, maar wel met, uh, met kanttekening van hoe, hoe, uh, wat zijn de neveneffecten, wat zijn de uh, uh, beoogde effecten uh, en wat heb je misschien niet voorzien. Tegelijkertijd zie je in onze regio, uh, maar, maar ook landelijk denk ik, uh, professionals aan het werk. Waarbij uh, de mate van digitale vaardigheden, ethische vaardigheden en dat soort... Uh, onderscheidend vermogen, als ik het zo mag noemen, uh, om, om beslissingen te nemen uh, en keuzes te maken in digitalisering. Best, best wat omhoog mogen. Uh, ik noem dat de human capital uitdaging en reskilling en upskilling zijn, denk ik, factoren en, en activiteiten die we zeker uh, moeten oppakken. Um, met het lectoraat wil ik uh, daarom digitale innovatie beschouwen uh, vanuit het perspectief. Van, van dit betekenisvolheid. Dus wat zijn de effecten, wat zijn de neveneffecten, wat zijn de randvoorwaarden voor, voor digitalisering. De Engelse, Engelse naam van mijn lectoraat is Digital Ethics. Dus daarin uh, uh, komt dat wat, wat scherper, denk ik, tot, uh, tot uitdrukking. We hebben twee sectoren die we uh, belangrijk vinden. De ene is uh, het onderwijs. Dus het onderwijs is onze sector van, van studie zelf, Dus daar krijg je digitale innovatie in het onderwijs. En de publieke dienstverlening. Dat zijn eigenlijk de twee sectoren die we, die we oppakken en waarvoor we um, um, impact willen creëren. Uh, recent voorbeeld corona apps uh, en de toepassing daarvan. De snelheid waarmee dat in eerste instantie ging. Of uh, het feit dat, dat uh, onderwijsinstellingen misschien heel snel willen overgaan uh, tot proctoring toetsen. Nou, daar vinden wij als lectoraat ook wel wat van. Dus, nou, actueel genoeg zou ik zeggen. Ik wil doorgaan met het duiden van een aantal projecten om aan te geven van hoe doen we dat nou? Hoe spelen wij daar nou op in in het, in het lectoraat? En de kernboodschap is die van in eerste instantie visie hebben voor een bepaald problematiek of een bepaalde uitdaging. Visie hebben hoe dat op te lossen. Klein beginnen, studenten betrekken, stappen nemen, uh, ik zou zeggen structuren neerzetten, groeien en impact uh, verzilveren. Dat, dat is een beetje de rode lijn die ik altijd in, in gedachten heb als het over programma's en projecten is, die, uh, die we beogen. Uh, een eerste is uh, toen bij mijn aanstelling in 2008 in, uh, op Hoogschal Utrecht ben ik uh, direct begonnen om studenten mee te nemen naar wetenschappelijke conferenties. Dat is één voor de wetenschappers leuk, want dan zie je ze eens dus een keer uh, studenten die, die leuke dingen maken. Voor de studenten is dat ontzettend leuk, want zij kunnen hun software prototypes in dit geval uh, demonstreren in een wetenschappelijk gremium. Uh, en worden daar kritisch op bevraagd. En uh, de ervaring is echt uh, over en weer van uh, hoe ontzettend leuk en, uh, en vernieuwend en, uh, en uh, uitdagend dat kan zijn. Ze doen dat bovendien nog in een... Internationale competitiecontext, dus er zijn teams van verschillende landen, verschillende universiteiten, met name ook hogescholen uh, in, in met name Europa, die tegen elkaar in competitie uh, proberen het beste softwareprototype neer te zetten. Nou en een aantal keren zijn we ook daarin als, als winnaar uit de bus gekomen. Dus ontzettend leuk ook voor de studenten. Een aantal van deze studenten die je hier op, de, op het plaatje ziet, is, is nog steeds verbonden aan mijn lectoraat. En uh, toen ik begon in 2008, uh, hebben we al snel een aantal studenten meegekregen die ondertussen bij mij ook gepromoveerd zijn en uh, lid zijn van, uh, van het lectoraat. Dus dat heeft echt een, een, een, een, een, een, een prachtig effect. Uh, zomerscholen, dat is ook iets wat, uh, wat we doen uh, met de uh, studenten. Uh, met name internationale studenten. Uh, voor, voor wat betreft de en daarin kunnen we de resultaten van ons onderzoek prachtig ook, uh, ook overbrengen aan deze studenten. En uh, tegelijkertijd werken deze studenten dan ook weer uh, op zo'n zomerschool uh, in Utrecht uh, uh, aan een bepaalde casus. Die ons ook weer uh, gegevens levert en, en casuïstiek levert. En ook daar zien we dat, dat, dat het ontzettend leuk is, ook voor ons als lectoren, uh, om, om betrokken te zijn uh, bij zo'n zomerschool. Je trekt veertien uh, dagen lang met zo'n club studenten op en uh, je, je krijgt een band en, en, en het is leuk en uh, het geeft interactie. En, uh, en ook met deze studenten hebben we veelal nog contacten. Er is nog steeds een Facebook, ook, een levendige Facebook uh, daar, uh, daar aanwezig. Um, promoveren is, is uh, in het uh, lectoraat ook mogelijk. We hebben um, een aantal promovendi, en het, het, leuke van, of het, het krachtige van, van promovendi zijn dat ze, uh, ze borgen continuïteit zeg maar, in, het, in het onderzoek. Dus, all the way uh, zijn ze stevig bezig met een bepaald onderzoek, praktijkgericht onderzoek in het lectoraat. En uh, ze betrekken daarbij studenten. Ze, uh, ze nemen daarbij studentassistenten aan. Ze maken hun uh, collega-docenten enthousiast. Dus een prachtig mechanisme om over minimaal vier jaar... vaak uh, uh, veel studenten ook te betrekken bij dat onderzoek. Bij dat praktijkgerichte onderzoek. Uh, in dit geval uh, een paper van uh, Just-Jan Knobout. Uh, uh, die ook uh, bij, uh, die, die, uh, onderzoek doet op het gebied van learning analytics. Trouwens ook begonnen als... Uh, Um, uh, een van mijn um, uh, honor studenten, bachelor studenten, dus all de way betrokken gebleven bij het, bij het lectoraat en nu uh, in de laatste fase van, van zijn promotiewerk rondom het verbeteren van, uh, van learning analytics. Uh, trouwens, inhoudelijk, de, de focus daarop is, is zeker bij ons ook hier op, uh, op de, de ethiek. Hè. Wat kun je verzamelen van, uh, van studenten? Willen studenten dat ook? Geven ze daar toestemming voor? Kun je dat wel voldoende anonimiseren? En kun je er toch dan nog conclusies uit uh, trekken? Dus dat ethische aspect nemen we by design, als ik het zo mag stellen, mee. Het is een paar jaar geleden dat ik op de. Met het, een aantal collega's op, op de Gartner-conferentie in Barcelona was. En uh, daar uh, werd getriggerd door het, uh, het, het vroege verhaal over blockchain-technologie. Toen nog heel sterk technisch ingestoken. En ik zei tegen mijn collega's, dit moeten wij toch ook hebben op die hogeschool? En daar moeten wij iets mee, uh, mee doen. Onze studenten moeten daarmee bekend raken. En, uh, en wij moeten daar projecten mee gaan doen. Dus we hebben een, een blockchain-lab uit eigen middelen uh, opgezet binnen Hogeschool Utrecht... We hebben um, um, vervolgens dus klein begonnen. We zijn vervolgens een congres gaan organiseren. Dat heeft een enorme uitstraling gezien, uh, gehad omdat we vroeg waren. En we hebben daarin met name gekeken naar de toepassing van blockchain technologie. Dus waar kan dat nou helpen en wanneer niet? En, en wat zijn daar de condities bij? Ondertussen ook de nodige onderzoeksprojecten en, uh, en, en, en deliverables opgeleverd. Zoals je ziet in de boekjes die we, die we hebben. Nou, uh, covid brengt het een en ander teweeg, ook, ook bij ons binnen het lectoraat en, en binnen de hogeschool. Uh, en uh, We zijn betrokken bij uh, een beslisboom wanneer we bijvoorbeeld uh, proctoring uh, kunnen gebruiken of welke andere toetsvormen die je kunt, uh, kunt bedenken. En daar komt uh, uh, opvallende wijze toch uit dat je proctoring uh, uh, slechts moet gebruiken als het echt niet anders kan. Dus dat is best een... Uh, een stevige conclusie. Dus, dus kijk eerst naar alle allerlei mogel mogelijkheden... Eh, alvorens je uitwijkt naar, naar proctoring. En dat heeft alles te maken met het zo nauwkeurig en, en goed eh, in acht nemen... van eh, de ethische aspecten rondom proctoring. Als ik een aantal aanbevelingen mag geven... Eh, hier, overigens hier staat de student staat aan het eind van de onderwijsketen. Ik kan ook zeggen de student staat aan het begin van de onderwijsketen... Uh, maar wij doen het allemaal en we zouden het moeten doen voor die student. Het is niet, uh, je ziet hier trouwens Mount Doom in, uh, in avondzonlicht. Uh, eigen foto op mijn uh, iPhone 5S uh, genomen. Het is geweldig om daar, uh, daar te staan. Ik kan je uitnodigen om daar naartoe te gaan wanneer dat weer kan. Uh, en, en die hobbits die hebben natuurlijk ook die reis gemaakt naar, naar, naar, uh, naar deze specifieke berg. Maar het is wel iets wat, uh, uh, wat, wat een lange adem uh, vereist. Um, nogmaals, die, die, die student staat aan het begin. Het is niet dat de docent, we doen het niet meer de meerder, er, er, glorie van de, van, de, van de docent... of van de onderzoeker, of van de bestuurder, of van de hobbit. Of, Hoe neem het? Het is echt de student voor wie we uh, digitale innovatie... Uh, en, en de vaardigheden daarom, uh, daaromheen uh, willen, willen ontwikkelen. Het is uh, tegelijkertijd, zoals ik zei, geen, uh, geen quick win, maar iets van een lange adem. Uh, en ik ben uh, uh, iemand die graag zijn team uh, vertrouwen geeft. We hebben een behoorlijk groot team uh, ondertussen. Dat betekent ook dat je de nodige massa kan maken. Dat je de nodige verbindingen kan maken. En ik zie dat echt als een, uh, een kritische succesfactor. Maar tegelijkertijd ook met, uh, met het vertrouwen geven van, uh, van, van de teamleden om hun eigen initiatieven te ontplooien. En, uh, en daarmee bezig te gaan. Dank tot slot. Aan uh, de jury, de, uh, de uh, collega's van de Hogeschool Utrecht en ook van de Open Universiteit waar ik betrokken ben. En uh, met name aan alle studenten die uh, ooit is betrokken zijn geweest uh, of dit nog zijn uh, bij ons lectoraat. Dankjewel Johan. Wat uh, doe jij veel en wat een fantastische uh, activiteit. Uh. Ondernem jij? Ja. Is er nog plek op die zomerschool? Want Christine en ik hadden het er al over. Uh... <laughs> wat lijkt het wel? Ja, wat? <laughs> van harte welkom. Uh, je kunt een cursus krijgen in blockchain. Je kunt een cursus krijgen in procesmanagement. Je kunt een cursus krijgen in process mining. Je kan een cursus krijgen in rules management. Wow. Ja, we zijn dus een beetje hoflegerot aan het worden, geloof ik, vanuit de hoogte. Ja, genoeg te doen. Ja. Ik vind het vooral mooi hoe jij. Je zit eigenlijk best wel in een vakgebied waar veel kansen liggen, maar. Jij moet dan naar de kritische kant daarvan kijken. En dan vind ik het fascinerend dat, jij, nee, dat je met zoveel positiviteit en enthousiasme doet, dat je er gewoon enthousiast van wordt. Mm -hmm. uh, nou, dankjewel. Uh, mooi om te zien. <laughs> uh, Toske, heb jij vragen? Ja, ik kijk nog één keer, de laatste keer, of er nog vragen van het publiek binnen zijn gekomen. Nee. Um, nou ja, ik ben zelf wel heel erg benieuwd naar de beslisboom die je hebt gemaakt. En naar, um, je noemde wel dat er een aantal risico's zijn dat je echt alleen als het niet anders kan over kan gaan op online proctoring. Ja. Um, zou je iets kunnen vertellen over welke risico's jullie zien en waarom jullie um, tot die conclusie zijn gekomen? Ja, nou het heeft alles te maken met, uh, of het de, me de methode die we daarvoor gebruikt hebben is de ethical matrix. Die geeft aan voor jou welke stakeholders zijn er betrokken bij zo'n uh, proctoringverhaal. En welke uh, ethische kwesties uh, spelen daar en uh, raken daar uh, uh, aan, aan de orde. Um, kijk, en, uh, met die exercitie is, is duidelijk naar boven gekomen dat, uh, dat de, de, het ontzettend lastig is om uh, volledig uit te sluiten. Dat, uh, dat uh, datgene wat, uh, wat de student betreft in zijn uh, privéomgeving... Dat je daar niet uh, ongewild uh, dingen van meeneemt. En uh, het is vanuit de omgevingsdata bijvoorbeeld al heel snel af te leiden. Uh, wat, uh, uh, nou, waar iemand woont, uh, hoe, die, hoe die woont, uh, uh, of die een beetje schoon is op zijn, uh, nou, noem maar op. Uh, maar ook. Um, uh, is het van belang om te kijken naar uh, wat de docent vervolgens doet met, met, met wat hij ziet en, en doet. En dat hij daar geen verkeerde conclusies aan trekt. Artificial intelligence kan heel snel uh, leiden tot, uh, tot profilering of tot uh, uh, uh, ongewenste effecten. En het is juist die ongewenste effecten die je, uh, nou, als je ze kan voorkomen uh, door, door het niet te gebruiken, nou, dan moet je het niet doen. Ja, dankjewel. Uh, er is een vraag binnengekomen van een anonieme kijker en de vraag is uh, waarom interesseert publieke waarde jou zo? Ik denk dat ik daarmee geboren ben. <laughs> ja, weet je, dat, zit, dat is een gen bij mij. Uh, ik vind het zo, zo ontzettend belangrijk om, uh, om naar waarde te kijken en, en, en, en die te beschouwen en... en en goed in uh, mee rekening te houden. Ik, ik was een van de uh, trekkers van, van uh, of de, de initiators van een brief van Hugo de Jong. Toen die uh, in de beginfase begon over een uh, corona app. Die dan uh, uh, bij, de, uh, uh, bij ons wellicht eind april of begin mei al zou worden geïnstalleerd. En uh, ik, ik, ik wist gewoon van joh. Je weet, je weet niet wat voor effect dat dit heeft op, uh, op, of kan hebben, of welke neveneffecten dit kan hebben. Dit moet je testen, dit moet je uitgebreid. Een medicijn testen we in den treuren, een vaccin testen we in de treuren. En, en dit zouden we er zo even door, doorjassen. Dat kan niet, dat kan niet. Dus, dus het is, er is iets in, in mijzelf wat, uh, wat, wat ontzettend belangrijk vindt van, van publieke waarde. Ik word er je, bijna ja. emotioneel van. Wat een mooi, uh, vurig verhaal. Ja. Um, ik zit even te kijken. Er is nog ruimte voor één vraag. Um, waar ik zelf nog wel heel benieuwd naar was, is als er echt geen andere is binnengekomen. Ja, um, is dat je zei van met die beslisboom uh, moet je eigenlijk concluderen dat er andere dingen mogelijk zijn. Dat je dus alternatieve toetsvormen zou moeten kiezen. En hoe gaat dat bij jullie dan? Lukt dat? Haha, <laughs> moet ik eigenlijk naar mijn secondant kijken? <laughs> nee, weet je, um, um, Esther van der Stappen is de hoofddocent die dit, uh, die dit coördineert en, en uh, in, in haar team oppakt. Um, en uh, dus, dus de ex exacte details hoe dit gaat en wat daar de... Weet ik de laatste stand voor zaken niet. Ik weet wel dat onze docenten ontzettend hun best doen. Om te zorgen dat ze, dat ze alternatieve toetsvormen hebben. Bijvoorbeeld door uh, de, de, via projecten of via uh, online inleveren. Of nou, noem het maar uh, te, te toetsen. Ja. Dat is een beetje het nadeel trouwens uh, van lector zijn van een, van een groot, uh, groot lectoraat. Het, je, je, er zijn zoveel dingen die tegelijkertijd spelen. Dat, uh, dat je... Uh, dat je regelmatig moet bijpraten en eten, zoals ik uh, liet zien in een van mijn uh, slides. Ja. Johan, wordt daarom ook misschien, dat sluit er mooi op aan, er wordt in de chat gevraagd, sta je zelf ook nog college te geven of kom je daar als lector helemaal niet aan ah, toe? Dat is een hele goede vraag. Nou ja, die veertien dagen bij, uh, uh, bij de zomerschool uh, uh, geef ik uh, de, uh, achter elkaar colleges. Het komt af en toe uh, uh, nog wel voor, ja. Maar uh, het is, uh, wat is het, één keer uh, uh, in, de, in de twee maanden of zo dat je een keer voor de klas staat? Ja, ja. Maar gelukkig heb ik een team dat, uh, dat uh, sterk verbonden is aan die, uh, in, in, in die onderwijspraktijk. En weet je, ik zie mijn rol meer en meer als facilitator en als uh, uh, netwerker en als uh, strategisch planner en agenda vormen. Ja, je hebt in ieder geval een hele grote bijdragen aan de digitalisering die uh, gaande is. Dankjewel voor jouw uh, presentatie.